Instagram Reels zijn ondertussen niet meer zo nieuw, maar nog steeds heel populair in het social media landschap. Ik leg je heel graag uit hoe je goed scorende Instagram Reels opstelt en hoe je ze naast de andere marketingactiviteiten laat lopen. Eerst en vooral, wat zijn Instagram Reels? Instagram Reels zijn videofragmenten van 15, 30 of 60 seconden lang. 15 seconden blijft echter de maatstaf. Je kan ze delen in je verhaal, op je homefeed of in een speciale Reels feed, zodat ze niet in je algemeen overzicht verschijnen. Je kan video's opnemen of eerder opgenomen content gebruiken en ze volledig aanpassen volgens jouw persoonlijke smaak. Kies een achtergronddeuntje, voeg een filter of een hashtag toe en you're good to go. Een groot verschil met pakweg Instagram Stories. Waarom dan inzetten op Instagram Reels? Het concept van Instagram Reels is niet zo nieuw. Het is een antwoord op het succes van TikTok, waarbij een publiek, en dan zeker een heel jong publiek, wordt bereikt met veel verschillende, hyperkorte videoclips. En dat concept wordt in Instagram Reels doorgetrokken. Waar Instagram Reels pas echt interessant wordt, is het gegeven dat je content dus ook op de Explore pagina kan terechtkomen. Tenminste, als je account opengesteld is. Op de Explore page bereik je ook mensen die niet tot jouw rechtstreekse netwerk behoren. Een uitgelezen kans om je netwerk te vergroten en je merk dus aan een groter publiek voor te stellen. Het is ook waarschijnlijk dat Instagram dit nieuwe paradepaardje ook zelf graag naar voren wil schuiven. Dus voorlopig kan dat betekenen dat Instagram Reels ook beter zullen scoren in de eigen algoritmes van Instagram. Hoe creëer je Instagram Reels content die goed scoort? Voor je aan de slag gaat met het uitwerken van videocontent is het essentieel te weten welke Reels content succesvol zijn om je merk in de kijker te zetten en gebruikers te bereiken. Waar moet je aandacht aan besteden? Hoe ga je aan de slag? We geven je dus enkele tips en tricks mee om Instagram Reels naadloos in je marketingstrategie te gaan integreren. Bereid een sterke videostrategie voor. Een strategie voor social media marketing is een plan voor alles dat je als bedrijf onderneemt op social media. Hierin bepaal je welke doelen je vooropstelt met je social activiteiten, hoe je de content naast je andere marketing inspanningen laat lopen, wat de implementatie ervan zal zijn en hoe de analyse achteraf verloopt. Scoren op Instagram is immers niet gemakkelijk, maar door goed vooraf te bepalen hoe je met je content kan inspelen op de specifieke niche die je wilt bereiken, hou je je kansen op succes bij je doelpubliek zo gaaf mogelijk. Spreek de emotie aan van je doelpubliek. Met video kan je gemakkelijk inspelen op de emotie van je kijkers. En zeker op Instagram, het platform dat het meeste engagement met haar kijkers uitlokt. Videocontent is tastbaarder dan eender welk medium. Een gevoel kan je namelijk vlotter overbrengen met beelden dan met woorden. Het is dan ook algemeen bekend dat content die bepaalde emoties triggert, langer blijft hangen dan content waar je het warm of koud van krijgt. Alles hangt af van waar je merk voor staat en welk gevoel het wil oproepen. Verkoop je make-up? Speel dan in op zelfvertrouwen. Ben je bekend koekjesmerk? Bekijk dan hoe je Quality Time met het gezin kan integreren in je content. Autohandelaars hoeven niet alle technische snufjes uit de doeken te doen, maar inzetten op het gevoel van vrijheid of prestige die de auto biedt. Hoe kan je emoties beter onderlijnen? Wel, laten we je een belangrijke tip geven. Echte verhalen scoren beter dan content waar mensen zich maar moeilijk mee kunnen identificeren. Laat zien hoe jouw merk het verschil kan maken in bepaalde situaties. Een vastgoedproject verkoopt beter als je toont waar de woning zich bevindt. Spelende kinderen in een groene zone, een rustige barbecue aan het kanaal of een gezellige scène tussen keuvelende buren. Dat zegt toch veel meer dan een hoop bakstenen toch? Ondersteun dat verhaal met het juiste kleurgebruik en een passend streepje muziek en mensen zullen zich pas echt gaan identificeren met wat je te vertellen hebt. Genereer content met waarde voor je doelpubliek. Instagram maakt gebruik van hetzelfde algoritme qua ranking en het vertonen van de topreels op dezelfde manier als voor gewone posts en verhalen. Om goed te scoren, moeten je Instagram Reels dus grappig, origineel en entertainend zijn om de beste resultaten te behalen op Instagram. Maar er is meer. Naast bovenstaande kenmerken is de mooie bonus als je content laat zien die toont dat jij marktleider bent en kennis van zaken hebt. Laat dus gerust je expertise in je vakgebied doorschemeren. Bovendien wil je dat de content die je creëert waarde heeft voor je doelpubliek. Het lost een probleem voor hen op of ze leren iets bij. Hoe je dat doet? Wel, deel tips, maak how to's, leeg cases uit om je doelpubliek verder te helpen. Toon dat je beschikbaar bent om de klant te helpen om het maximale uit zijn aankoop te gaan halen. Vermeld het ook zeker aan het einde van de video in een leuke call to action. Een andere reden waarom potentiële klanten voor jouw merk kiezen is omdat ze een antwoord willen op een specifiek probleem. Dat is dus een prima uitvalshoek om van start te gaan met videocontent. Een kant-en-klare oplossing is immers een extra trigger om tot aankoop over te gaan. Toon aan dat de oplossing die jij biedt het leven van de klant makkelijker maakt. Dat spreekt aan. Zet je gebruikers ook aan om zelf content te maken. Instagram Reels zijn laagdrempelig en snel samen te stellen. Tijd en geld zijn nog steeds de meest voorkomende knelpunten in videomarketing. Door gebruikers zelf content te laten maken en deze in te zetten in je videostrategie, zal je engagement rate stukken hoger zijn dan voorheen. Testimonials zijn dan ook perfect om je producten in de kijker te gaan zetten. Hoe heeft jouw product of dienst het leven van de klant verbeterd? Deze persoonlijke verhalen wekken de interesse van potentiële klanten en trekken hen over de streep. Heb je dus een specifieke klantengedachte waar je een heel goede samenwerking mee had? Vraag hem of haar dan zeker of ze het zouden zien zitten om deel uit te maken van je videocontent. We raden aan om dit steeds in hetzelfde kader op te nemen. Ga bijvoorbeeld langs bij je klanten en maak een reeks van testimonials. Wees ook persoonlijk in je videocontent. Persoonlijkheid in je branding doet erg veel om het vertrouwen van je doelpubliek te winnen. Korte videocontent, zoals Instagram Reels, is perfect om een persoonlijke toets aan je branding te geven. Denk aan teambuilding activiteiten, de productie van je laatste nieuwe creatie of andere behind the scenes content. Het schept niet enkel een vertrouwensband, maar helpt je klanten ook om meer inzicht te krijgen in waar je merk voor staat. Maak ook gebruik van de analytische tools. Blijf de resultaten van je Instagram Reels nauwgezet opvolgen. Zo kan je gedurende de hele funnel inzetten op wat werkt en content die minder goed scoort gaan bijschaven. Door in te zetten op wat goed draait en mindere content te gaan verbeteren win je eigenlijk heel veel tijd. Instagram komt dit voorjaar met insights voor reels en live. Voor reels tonen ze bijvoorbeeld de bereikte accounts, het aantal impressies, de likes, de comments, het aantal keren dat ze bewaard en gedeeld werden en nog veel meer. Een belangrijk aandachtspunt hier is, is dat je geduldig moet zijn. Het kan namelijk dat Instagram reels pas na twee weken goed beginnen draaien opwille van het Instagram-algoritme. Dat is anders voor gewone posts dan voor reels, dus trek niet overhaast conclusies. Klaar om te starten met Instagram Reels? Nood aan een sprankelende videostrategie of heb je een strafidee voor Instagram Reels? Onze storytellers staan te springen om je te helpen. Geef ons een seintje en voor je het weet is het lights, camera, action!